Je hebt zelf een lulverhaal. Kun je van niets een miljoen maken door steeds maar meer weer te ruilen? Wij denken dat het kan. Ik denk het niet, gewoon aan het werk gaan. Wat denk jij? Zou dit nou de prijs van succes zijn?